In het Brabantse mil ligt de wellnessboot. Op deze boot zijn diverse sauna's, zwembaden en stomcabines aanwezig. Door al deze faciliteiten was het elektriciteit en gasverbruik erg hoog. Om energie te besparen heeft RNR voor de wellnessboot een duurzame oplossing ontworpen. Bij dit systeem wordt de aardwarmte benut om de sauna faciliteiten te verwarmen en wordt de koude benut om fitnessruimten te koelen. Door deze installatie bespaart de wellnessboot 75% op haar gasverbruik. Ons deskundig team wil ook voor u haar kennis graag inzetten voor een duurzame oplossing.